Yeah, I'm fine WHAT THE HELL WAS THAT?! Vol jongens. I see. Just from zijn full? Cool. Yeah. Cool. Oh. I see, in the ja, ze heeft het opgeroepen voor een dier in het plenum met zo'n koe. Heeft mij nadere informatie over? Is veel chauffeur eigenlijk bekend? Ik heb geen route, jongens. Rechts? rechts? Okay. Ja, het zou een koe in het water zijn. die koe zou rustig zijn, doe zonder weg, dus is begrepen. Ik zou wel eens een dierambulance, die kan op willen hebben. Uh, weet je niet hoe de koe gaat reageren op komst, over. Ja, dat is beschreven bij de tankauto's. met vier man. Gelezen. Kierig uh, dat in ook. Oké okay, jongens. Goed te water. Uh, boer is onderweg. Uh, ik heb een dierambulance gedaan. Dat je niet weet hoe de op komt komst gaat En het MDT staat in het soort afvoeringsinstallatie van het water. hier onder de brug zijn. Gaat die open? Gaat open. Wat zijn nou afvoeringsinstallatie? Ja het zal dit water wel hier zijn. Ja. Even kijken hoor. Zat de locatie hier op of nog verder? Nog is verder, lang, uh, langs de brug. Okay. Ja, moet ergens Nou, dan moeten we zoeken naar een koe. Ah, shit. in een echt Ja, er ah, zit de plaats uh, bij de afvoedingsinstallatie. we gaan even op zoek. Wil het schoppen ons naar daarover? Even... even, even uh, de heeft heeft de bestemming bereikt, dus... Uh, ja ik zie toch echt geen koe? Jongens, uh, 1 en 2 even uitstappen. Kijk even tussen die pilaren om. denk dat ik voor ons een koe zie. Ja, voor ons jongens. Ja. Ja, verderop. Oh, ja. Recht verderop, ja. Ja, voor ons ja. ligt hij. Hij lijkt een beweging, dus... Dat uh... ja, is een goed teken. Ik zie... Uh... Ja, een koe ja. aangetroffen. Ja, HC 1031 te plaatsen bij die koe de koerde koers uh, vrijbestekoer 1, 2, een uh, pompbediening uitzoppen Hij leeft gelukkig wel Ja, hij ja, is niet heel diep hè? Nee, nee, Hebben we weer een planeetje of iets wat we nou kunnen gooien? Ik uh, zal even de lijken openen Schoon zijn we geen koe jongens, het is een stier Oh Let maar op, je oh ja, hebt een rood lapje om je. Even kijken. zijn Ja nieuwe TS even winnen waar alles staat. Ja precies. Nou kom hier precies. maar eens jongens, ik heb hier wel een. Wat uh... touw. Wie wilt koudbootje spelen? Want we moeten hem gaan vangen. Hij kan niet gooien. Ja. Opletten zo. Let, Let maar op hoor. Dat we zijn neus moeten trekken. blijft hij rustig. Ja, ik... ah, klopt dat heb ik ook echt gelezen. Ja. Ik uh, zie geen neusring. Maar uh, nummer 1, ik denk dat jij uh, het water mag. Maar ja. Okay, ja. Ja, bij deze. En als je waterpak even kan aantrekken anders. Je kunt hem lokken. Ja, ik ga niet lopen hoor. Dan geef ik andersom dezelfde de zaal de vlak. Nah. Nou. Er is geen av voor nodig in toch? Nee. Nee, ik zag net dat de maat-camera een HV had gekoppeld. Daar heb ik een pieper voor op. Ah. Maar dat is niet echt nodig. Nou. Ik ga HV afmelden, jongens. AC, uh, team wat dan rustig. Mensen. Ja, zeker. Graag de HV afmelden. HV is niet meer nodig, hoor. Ja, dank u wel voor uw zetgap trouwens. Uh, we zijn bij de koetterplaats. Ik koest vrij rustig. Uh, die ambulance kunnen we zeker mee sturen, van de boer is er geen echte spot te zien hoor. Uh, als je er op af kan proberen te lopen, hij is vrij rustig. Ik steun je wel. Kom maar, ik loop wel mee. Ik probeer eens van deze afstand te gooien voordat hij dadelijk iets, uh... iets doet. Goed. Heb je een, ja. Ja. Nou, kom Ja. Geef me dat touw hier. Ja, alsjeblieft. Ja, alsjeblieft ja, ja, ik jongens. Wel. Even trekken. Ik ben hij trekken. komt al. Oh, hij komt al. Let op ja. hoor. En Lekker, hier wel. laatste moment Deze moet je je we... Ja. Oké. Okay. Ja, goed. Ja, Oké. Okay. Hou Oh, op. hij gaat. Let op hoor, let op hoor. Ja, nu. Hij is los. Hij is los, ja. Komt die boer nog? Ja, oh, inderdaad inderdaad. oh god, god. oh god Ja dat ding gaat rennen! Laat dat touw maar uh... ja, touw, dat touw maar los. AC10 in een dertig. Ja, koers bevrijd. Um, alleen hij is nu een beetje los aan het boven. Ik heb geen flow in in die boer te plaats. Ik kom niet of een dierenhaal, daar ben ik uit en daar voor mij een indicatie van. Ja, die voor opnieuw nu 20 verder op zijn best dankjewel. 20, ja goed. Ja. Oké, okay, dan wachten we even.